Welkom bij Tomzorg. Als het wat natter buiten wordt, dan is het prettig om je ook in een rolstoel natuurlijk tegen de nattigheid en regen te beschermen. Hiervoor heeft Tomzorg een poncho in het assortiment die zowel gevoerd als niet gevoerd leefbaar is. Een poncho die aan de voorkant geheel open te ritsen is, met manchetten die goed afsluiten Reflectorstrepen, dat ook in het donker de persoon goed zichtbaar is. En, heel prettig, aan de achterkant met een flap die over de ruglening van de rolstoel valt, zodat er ook nooit vocht langs de rug naar binnen kan lopen. Daarbuitenom heeft deze poncho het grote voordeel dat als de persoon in de rolstoel zit, deze poncho ook zonder dat de persoon uit de rolstoel hoeft te komen, kan worden aangetrokken eenvoudig weg omdat die aan de voorkant natuurlijk helemaal open kan, aan de voorkant handen ingestoken kunnen worden en met de korte zijkanten en de flap aan de achterkant eenvoudigweg over de rolstoel gedrapeerd kan worden. Dus zoekt u tegen de regen een goede poncho, dan is de poncho van Tomzorg gevoerd of ongevoerd. Een zeer goede keuze. En gaat u over tot de aankoop van deze poncho, dan wens ik u daar natuurlijk heel veel plezier mee. Hartelijk dank.